In deze serie ga je zelf een website programmeren. In echte HTML-code met de online HTML-editor voor kinderen WebTink. Missie 3, je eerste website. In de vorige missie heb je een eerste idee voor je site op papier gezet en een WebTink-account aangemaakt. In deze missie gaan we jouw eerste pagina programmeren en publiceren. Wat heb je daarvoor nodig? In deze missie heb je nodig je website ontwerp Canvas en een laptop of computer met internettoegang. Zoek nu je ontwerp Canvas en start je computer op. Start je browser op en ga naar de WebTink pagina. Als je niet meer bent ingelogd, vul je je inlognaam en je wachtwoord opnieuw in en klik je op Login. Je komt weer op je dashboard terecht. Klik nu op de rode knop Nieuwe site. Er verschijnt een nieuwe pagina waarop je als eerste de naam van jouw website kunt invullen. Dit is de naam die je ook al op je ontwerpcanvas hebt ingevuld in vak 4. Zoals je ziet verandert het veld onder het naamveld vanzelf mee. Je hoeft daar verder niets aan te veranderen. Dit is een slug. Een slug is de naam van je site en die straks in de code en de adresbalk van je browser gebruikt gaat worden. Een slug bevat geen hoofdletters of spaties. Maar zoals je ziet past Webthing dit ook automatisch voor je aan. Klik op Maak website. Als het goed is ben je nu automatisch naar je dashboard teruggegaan. En zoals je ziet staat daar nu jouw eerste site. Je ziet de naam van je site, de slug en vier menu opties. Pagina's bewerken, instellingen, bekijk en verwijder. We lopen ze stuk voor stuk even door. Als je op de naam van je site of op pagina's bewerken klikt, kom je in de HTML editor. Hier zie je al de standaard HTML-code van de pagina staan. Daar gaan we straks mee aan de slag. Bij instellingen kun je de naam van je site aanpassen, maar ook de zichtbaarheid veranderen. Standaard staat de zichtbaarheid op offline. Daarmee is jouw website alleen zichtbaar voor jezelf. Terwijl je aan je site werkt, kun je dit het beste zo laten staan. Straks, als je klaar bent, gaan we je site online zetten, zodat iedereen jouw pagina's kan gaan bezoeken. Terug naar het dashboard. Met bekijk kun je jouw site bekijken. Op dit moment is het nog niet veel, maar dat gaan we veranderen. Door op bekijk te klikken open je een nieuw tabblad in je browser. De laatste menuoptie is verwijder, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Nu jij! pauzeer deze video en verken zelf even de verschillende pagina's. Als je daarmee klaar bent, druk je weer op play en gaan we weer verder. Ga, als je daar niet al bent, naar je dashboard en klik op pagina's bewerken. Dit is de pagina index.html. Hij is automatisch door WebTink aangemaakt en bevat een klein stukje HTML code. De index-HTML is altijd de beginpagina van een website. Je kunt deze ook niet verwijderen of hernoemen. Verder is er een mapje CSS en een bestand staal.css aangemaakt. Daar gaan we het in een volgende serie over hebben. Je kunt nu de HTML-code van je webpagina aanpassen in WebTink. Probeer het woord WebTink maar eens te veranderen in de titel van jouw site. Deze staat op jouw canvas in vakje 4. En typ een nieuwe zin in in plaats van de tekst Verander deze tekst. Sla vervolgens je veranderingen op door op opslaan te klikken en bekijk het resultaat door op de link bovenaan te klikken. Let op! Als je fouten maakt in de code, krijg je een rood waarschuwingsblokje te zien. Zorg ervoor dat er dus geen rode waarschuwingsblokjes in je code blijven staan. Gelukt? Goed gedaan! Je hebt je eerste echte HTML-code geschreven. De code die je nu ziet is de minimale code die je nodig hebt voor een website. Het grijze stukje tekst bovenaan geeft aan dat het HTML-code is. Alles wat blauw is, is de echte HTML-code. Alles wat zwart is, is gewone tekst. Die kun je aanpassen. En dat heb je in de vorige stap, als het goed is, net gezien. HTML werkt met zogenaamde tags. In de bovenstaande code is alles wat tussen het kleiner dan en het groter dan teken staat een tag. De body tag bijvoorbeeld. Een tag bestaat altijd uit een open en een sluitdeel. Bij de gewone body tag hoort daarom een sluit body tag. Het verschil is dat de slash dit tekentje aangeeft dat het een sluittag is. Vraag. Hoeveel soorten tags zie jij in de code? En hebben alle tags een sluittag? Het waren er zes, hè? En alleen link heeft geen sluittag. Dit komt doordat het alleen een verwijzing naar een ander bestand bevat. Maar dat mag je nu weer vergeten. Je hebt je derde medaille verdiend. In deze missie heb je je site aangemaakt, de verschillende menu-opties verkend en je eerste HTML-code geschreven. Daarnaast heb je geleerd wat blauw is in de editor, HTML-code is. En alles dat zwart is, gewoon de tekst is die je kunt aanpassen. In de volgende missie gaan we meer ontdekken over HTML-tags en wat je er allemaal mee kunt doen. En de eerste tekst op jouw site zetten. Mocht je een vraag hebben, dan kun je altijd contact met mij opnemen via mail, Facebook of Instagram. De links naar de pagina's vind je hieronder. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende missie.